Dames en heren, een hele goede middag en van harte welkom bij het webinar van Remea over airco's. Mijn collega Dick van Dijk en ik zullen u meenemen in de wereld van de airconditioning en u kennis laten maken met de producten en de oplossingen die wij u kunnen bieden. We gaan het even hebben over ons programma, over hoe je nou tot de keuze komt welke airco toe te passen, welke producten hebben we en uiteraard krijgt u alle gelegenheid om uw vragen te stellen. Doe het alsjeblieft per chat, daar zitten mensen achter de hand die al uw vragen kunnen beantwoorden. En uh, enkele vragen zullen we ook hier naar voren halen. U kunt alle vragen stellen die u wil. Uh, ook wij zullen u een aantal vragen stellen om te leren wie u bent, wat u bezighoudt. En eigenlijk vooral om te leren hoe wij u verder uh, van dienst kunnen zijn. Deze presentatie en, uh, uh, die wij u geven en ook de link naar de video, die sturen wij u toe zodat hij thuis nog rustig de presentatie kan doornemen. of nog een keer het webinar kan terugkijken. of delen met wellicht collega's. Nou, nog even hè, over die airco. Van waarom dan? Nou, misschien heeft u het nieuws vandaag gevolgd. Er is heel veel nieuws geweest over hybride warmtepompen. over uh, corona, over thuiswerken. Maar één ding dat triggerde mij. In de auto hier naartoe, uh, toen werd er verteld op het nieuws. dat, uh, het, uh, uh, dat de gemiddelde uh, temperatuur. van het afgelopen jaar van 2020 het hoogste was ooit. En ik denk dat dat allemaal wel merken. Het wordt warmer, hè. de winters worden minder streng. Maar uh, vooral de zomers, ja, daar ontstaan de laatste jaren echt extreme temperaturen. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat thuis, maar uh, ik werk heel veel thuis de laatste periode. En mijn aanname is dat het best wel zo zal blijven. En uh, ik heb het ook best warm gehad afgelopen zomer. En hoe mooi is het dan om een stukje comfort te kunnen bieden. Uh, om ook die thuiswerkplek van uh, koelte uh, te voorzien. Nou, we gaan nu helemaal meenemen nu. Uh, hoe dat uh, in zijn werk gaat en welke producten we daarvoor hebben. Uh, de markt is enorm groeiende als het gaat om, uh, om airco's. Op dit moment uh, is de, de, de marktpotentie 175.000 eenheden dit jaar met een forse groei waar wij uitgaan van 5% per jaar. Nou, waarom? Uh, het wordt in één keer een soort van betaalbare uh, luxe, mensen willen zich die luxe ook graag kunnen permitteren. Uiteraard vanuit de, de auto zijn we gewend om, uh, om airco te hebben, dat in combinatie met het feit dat de zomers warmer worden en dat we meer thuis zijn door het thuiswerken. Ja, dan ligt het eigenlijk voor de hand hè, dat, uh, dat veel mensen de behoefte hebben aan een koele thuisomgeving. Waar Airco dus een, een rol speelt. Nou, ik ga u daar zelf uh, niet te veel over te vertellen. Dat kan ik ook helemaal niet. Mijn collega Dick van Dijk die kan dat gelukkig wel. Die heeft alle kennis om dat te doen. Dus die gaat u meenemen in dat verhaal. Voordat ik het woord aan Dick geef, wil ik even zeggen dat we nu met een polvraag komen. Er zullen nog een aantal komen waar wij dus heel graag willen weten wie u bent. Zodat we u ja, op de meest zinvolle manier van, van dienst kunnen zijn. Uh, voor nu heel veel plezier. Uh, en ook uh, heel veel informatie gewenst tijdens het webinar. En uh, ik schakel graag over naar mijn collega Dick. Dick, succes. Oké, okay, Rick. Ja, dankjewel. Nou, um, is mij ook van harte welkom hier bij dit, uh, dit webinar. En uh, zoals Rick al heeft genoemd, we hebben een hele lijst af te werken met elkaar. En dat gaan we ook zeker even doen. Het eerste wat we doen is natuurlijk de vraag stellen, hoe komen we aan het benodigde koelvermogen voor een airco? Nou, op zich op een gegeven moment hebben we daar twee methodes voor. We kunnen dat doen om te kijken hoe een grote vloeroppervlakte is. En we zeggen dan eigenlijk altijd, we gebruiken daar 100 watt per vierkante meter voor. Even inside de informatie, hoe komen we daar dan aan? We gaan ervan uit dat we dan 40 watt per vierkante meter gebruiken. En dat we de hoogte van de ruimte op dit moment 2,5 meter hebben staan. Dan kom je natuurlijk uit dat je 100 watt per vierkante meter hebt. Zeg je, ik wil het iets nauwkeuriger gaan doen, dan kan het ook. Dan moet je het doen op basis van inhoud. En inhoud, dan gebruiken we eigenlijk 30 tot 50 watt per kuub. Um, dan moet je wel weten natuurlijk van hoe groot een ruimte is. Wat is de isolatiewaarde van die ruimte? Um, zit je onder het dak? Wat voor een type dak mag het dan zijn? Is er veel of weinig glasoppervlak? En zit je aan de zon of zit je juist aan de schaduwzijde? Even een voorbeeldje. Een rechthoekige woonkamer, 6 meter lang. 4 meter breed, 2,5 meter hoog. Uh, de hoofdrekeners onder ons hebben natuurlijk uitgezien dat we dan op 60 kubieke meter terecht gaan, uh, gaan, gaan komen. En dat is een goed geïsoleerde ruimte op de begaande grond. Nou, daar hebben we eigenlijk dan mooi een tabelletje voor staan, dat ziet u onderin ook. En dan zie je eigenlijk dat goed geïsoleerd. Ja, wat hebben we dan? Een schuindak? Nee, hebben we niet, dat was begaande grond. Dus plat dak ook niet, daar blijft de laatste kolom blijft over. En dat betekent een goed geïsoleerde woning op de begaande grond. Daar zit je op zo'n 30 watt per kubieke meter. Als je dat uitrekent met die 60 kubieke inhoud, dan kom je op 1800 watt. Oftewel gezegd 1,8 kilowatt. Nou, voor degenen onder ons die zeggen, ja, kan dat ook iets makkelijker nog? Ja, die mogelijkheid hebben we ook nog. We hebben ook nog een zogenaamde snelselectietabel... En als je dan weet wat de inhoud in, 60 kub, daar kijk je in de linkste kolom, dan zie je 30 watt per kubieke meter. Dat was de ruimte die we hadden en dan geeft hij gelijk aan dat je daar 1,8 kilowatt aan koelvermogen tegenover moet gaan zetten. Dus zo kun je eigenlijk op een vrij simpele manier bepalen hoe groot de binnendelen eigenlijk dus inderdaad moeten gaan zijn om die ruimte dus koel cool te houden. En dan is het natuurlijk zo, als je een airco gaat plaatsen, dan moet je bij het binnen- en het buitendeel rekening houden met een aantal zaken. Laten we eerst eens even kijken naar het buitendeel. Als je die gaat plaatsen, een belangrijk aspect, ruimte, bereikbaarheid. Doe het niet alleen voor jezelf, maar ook eigenlijk om straks weer, als je teruggaat, terug eens een keer te gaan kijken naar de mogelijkheden om onderhoud te plegen. En Hij moet goed bereikbaar blijven. En je moet ook een ruimte hebben dat je er ook bij kan. Handigheid, ja, zorg ook dat er een mogelijkheid is dat je een stroomvoorziening in de nabijheid kunt krijgen. Want zonder stroom, uh, ja, daar wel een hele goedkope airco zitten, maar daar levert hij ook geen koelte op. Dus dat is ook niet de bedoeling. En als je dan die stroomvoorziening doet, daar moet een werkschakelaar tussen. Ik zeg het misschien ten overvloede. Het is natuurlijk de veiligheid die je daarin doet bij de storing en bij onderhoud. Dus, uh, hij moet er wel tussen. En misschien ja, toch even een puntje van aandacht. De werkschakelaar niet op de machine monteren, maar op de muur het liefst. Veronderstel dat er wat misloopt en de machine moet een keer van de muur af... Ja, dan is het wel handig dat de werkschakel natuurlijk op de muur zit. Dus wat dat betreft, op een gegeven moment kijk eventjes dat je hem op de goede plek zet. Koelleidingen, ja, het is natuurlijk altijd zo. Daar waar je iets opwekt en daar waar je eigenlijk de afgifte hebt zitten, die leidingen daartussen, maak hem niet te lang. Probeer het zo efficiënt mogelijk te gaan doen. En hou ook rekening mee dat je niet een veel bochten gaat maken. Hoe minder bochten in het koelsysteem zitten, hoe rustiger die is en hoe beter het uiteraard ook gaat. Dan moet je hem uiteraard natuurlijk ergens opzetten, ophangen, wat je moet. Nou, muurbeugel, dan kunnen we hem uiteraard natuurlijk aan de muur gaan monteren. Of zet je hem op de grond, of op een platdak bij wijze van spreken, dan moeten er minimaal ook opstelbalken onder zitten. En die twee, dan kun je eigenlijk al de keuze maken: zet ik hem neer of hang ik hem op? En het tweede punt is nog dat ook bij de muurbeugel, maar dat kan in principe ook bij de opstelbalken misschien nog wel een idee zijn, dat je trillingsdemmers erbij moet gaan plaatsen. Als je bij ons een muurbeugel bestelt, hebben wij het optimale wat er is eigenlijk al meegenomen. Dat betekent je krijgt niet alleen de muurbeugel, je krijgt de phonex plug erbij om hem op te hangen aan de muur en dus eigenlijk rubber te isoleren van het systeem. En we doen er nog extra trillingsdempers bij om de machine nog weer eigenlijk los te maken van ook de muurbeugel. Ook bij de opstelbalken, standaard op een gegeven moment zijn dat gewoon de standaard bigfoots, de grote rubberblokken die we kennen. Maar zit je op een punt en je vertrouwt er niet helemaal, dan kun je altijd nog extra trillingsdempers gewoon uit de markt halen en die er nog meer onder zitten. Condens, ja, het is natuurlijk zo dat er eigenlijk een condensvorming in de machine plaatsgevindt vinden. Dat moet ik uiteindelijk wel kunnen afvoeren. Het kan ook een keer regenen. Nou, regenen kan dan natuurlijk uiteraard ook naar binnen toe als de regen een beetje erop afstaat. En dat condens op de regenmate moet ik wel kwijt kunnen. Dus ook daar is het belangrijk op een gegeven moment, zorg ervoor dat je dat voldoende kunt gaan afvoeren. En het laatste, ik heb een bewust even aan de onderkant er nu bijgezet. het geluid op de erfgrens. We weten dat er natuurlijk per 1 april, dat er eigenlijk een norm is gekomen, dat je dus eigenlijk 40 dB meer geluid mag je niet maken. Of als je een nachtreductie zet, zou het 45 mogen zijn. Maar dat is heel belangrijk om dat te gaan doen. Houd er met één ding rekening, dat is eigenlijk wat je rechts ook op de tekening ziet staan, er zijn mogelijkheden van de opstelling. Als je het bovenste plaatje zou kijken, dan zie je dat die machine eigenlijk helemaal vrij staat. En vrij is mogelijk, want dat betekent eigenlijk dat het geluid naar vijf kanten weg kan. Naar voor en naar achter, naar links en naar rechts, en dat kan eventueel omhoog. Eigenlijk kun je zeggen: er komt een halve bol overheen te staan, die aangeeft dat het geluid eigenlijk in alle richtingen zich kan verplaatsen. En dan heb je ook minste geluid. Dit is een situatie dat die bij wijze van spreken, laten we zeggen, eigenlijk op een vrijstaand schuurtje zou kunnen staan of in een echt goede, vrije omgeving. Veelal zal het zo zijn dat die aan het huis komt te staan. Of tegen het huis aan komt te staan. Maar wat doe je dan? Dan ga je eigenlijk bij die halve bol van het eerste plaatje, dan ga je een muur achterzetten. En dat is heel simpel, dat geluid kan dus niet meer naar achteren, maar alles moet dan eigenlijk naar voren of naar de gedeelte van de zijkant toe. Dus die halve bol die halveer je en dan hou je maar een kwart bol meer over. Dat betekent dat het geluid sowieso met 3 dB stijgt. Ga je hem dan nog, en dat is het onderste plaatje, ga je hem dan nog in een hoekje zetten. En dat hoeft niet precies een hoek van een woning te zijn. Maar het kan ook wezen dat er een muur gemetseld is, of dat er een scheidingsmuur aan de staat, of een scherm of iets van die aard. Ja, dan zet je er nog een muurtje omheen. En dan is het eigenlijk zo dat je die kwadbol nog een keer halveert en dan hou je een achtste bol over. En dan heb je natuurlijk maar een beperkte ruimte, waardoor je eigenlijk het geluid door naar buiten kan gaan. En dat betekent dat die nog een keer weer met 3 dB omhoog gaan. Dus alleen al als je kijkt tussen de middelste figuur en de onderste figuur, dan heb je een verdubbeling van dat geluid. Dus hou er rekening mee, als je hem of zet, probeer hem eigenlijk in de ruimte te zetten dat hij zo min mogelijk belemmerd wordt. Dan heb je eigenlijk het minste geluid. Dat is het buitendeel. Maar uiteraard hebben we natuurlijk ook nog een keer te maken met een binnendeel. Als je het binnendeel plaatst, praat ik over de airco, dat betekent dat we een luchtcirculatie krijgen. We willen de ruimte koelen, maar we willen niet in de tocht staan. Dus ga ik heel goed kijken, waar ga je hem neerhangen. En die luchtstroom en die die zijn belangrijk. Hoe groot is die waarop? heb ik daar eventueel problemen mee, ja of nee, houden het in de gaten. De technische info staat per unit ook aangegeven wat hij doet. Je moet een mogelijkheid hebben, en misschien ook inderdaad wat maken, voor je condensafvoer. Want ook deze condenseert. Hij onvochtigt de lucht. Hij haalt de condens uit. Ik zal het straks nog even in de tabel wat laten zien. En dat betekent dat ik moet het wel kwijt kunnen. Dan kun je zeggen: ik doe een buisje over de muur heen. Dat zou een optie kunnen zijn. Maar als een buitenmuur zou mooier zijn, dan kun je eigenlijk direct ook naar buiten toe. Ik zal er straks nog even iets meer over laten zien. Nou, dan moet je ophangen. Dus met andere woorden, ze zijn wel niet heel zwaar, maar de wand moet hem uiteraard wel kunnen gaan dragen. Zeker het plafond, hè. afhankelijk van het systeem wat je gaat gebruiken. Er zijn meerdere junes mogelijk. En ook hier speelt geluid natuurlijk toch mee en daar ga ik zo meteen ook nog wel even meer over zeggen. Nou, Als we dit gezien hebben, laten we dan eens kijken wat heeft er mee dan eigenlijk in het hele assortiment van Airco zitten. Dat zijn er best heel veel. Uh, wij hebben monosplits en we hebben multisplits. En we hebben drie verschillende series. In de monosplit, als we kijken op serie 1, wat is dit? Dit is residentieel, dat is eigenlijk de woningbouw. En eigenlijk betekent dat we hier maar één model hebben, je ziet het ook staan, hè? alleen maar een enkele hoge wand. Dat is wat hoger de muur komt te hangen, veelal wordt dat inderdaad in woningen wordt natuurlijk ook gebruikt. In diezelfde monosplit variant, serie 2, is voor commercieel gebruik, klein zakelijke markt. En dan zie je meer de cassettes, daar zie je de plafondonderbouw, onderbouw, eventueel de wandvariant, of eventueel ook een kanaal inbouw. Allemaal monosplit, en dat betekent eigenlijk dat we één buitenunit hebben en we hebben één binnenunit. En dan hebben we er nog één, dat wordt serie 3. En serie 3, dat is de multisplit. En de multisplit, dat betekent eigenlijk ook even dat we een hoge wand kunnen gebruiken. Cassette, plafondonderbouw, zeker een wandvariant in het, in het geheel. En dan kun je meerdere units op één systeem aanzetten. Dus één buitenunit en meerdere binnendelen. Even oppassen. We zien serie 2 en we zien serie 3. Je ziet daarin staan de cassette en de plafondonderbouw. Die kun je niet onderling verwisselen tussen serie 2 en 3. Dat betekent dat daar verschillende printen in zitten qua communicatie. Dus eigenlijk wat aan delen binnendelen zit voor serie 2. Kun je niet gebruiken op serie 3 of omgekeerd. Wel de hoge wandmodellen. Die kunnen dan inderdaad wel de serie 1 als je daar gaat kijken, die kan wel gecombineerd worden met serie 3. Waarom die drie verschillende series? Ik denk dat je hier een heel mooi plaatje hebt om het te kunnen laten zien. Koelen, daar gaan we even naar kijken. En dan zien we de buitentemperatuur. Serie 1 werkt in een buitentemperatuur van 16 graden tot 49 graden. En dat is eigenlijk een situatie dat voor de woningbouw is dat natuurlijk perfect om dat te gaan doen. Maar als je kijkt naar die klein zakelijke markt, ik denk even aan een serverruimte of een andere ruimte die best wel hoog in temperatuur is, die moet ook gekoeld worden terwijl de buitentemperatuur lager is dan 16 graden. En dan zie je dat met serie 2 kun je zelfs naar min 15 gaan en met serie 3 zelfs tot min 10. En ook de positieve temperatuur naar boven toe, dus de buitentemperatuur van boven de 50 graden, is ook een optie. En daar zie je echt de grote verschillen tussen wat is nou de serie 1, 2, 3. 1 gewoon voor particulier gebruik en serie 2 en 3. Daar zit je echt meer in dat klein zakelijke markt. En de binnentemperaturen op de koeling in, op de afstandsbediening en op de wandcontrole in te stellen, is altijd van 16 graden tot een maximum van 30 Even de productlijnen onder de loep genomen. Als je kijkt naar serie 1, dus de monosplit, gewoon eigenlijk voor de particuliere markt, dan zie je het hoge wandmodel. In drie capaciteiten, 2,5 kW, 3,5 kW, 5 kW. Het mooiste is ook als je gaat kijken naar de spanning, bruikbaar tussen 220 en 240 volt, en ook geschikt voor 50 en 60 hertz. Dus één machine die dat hele spanningsbereik in feite eigenlijk ook aan kan. Alleen het hoge wandmodel, serie 1, Serie 2 is dat eigenlijk een beetje de aanvulling die daarop te, op komt. En dan zie je eigenlijk dat we daar ook kennen de Cassette modellen, -modellen voor inbouw in het plafond. We kennen daar ook de plafondonderbouw, die je ook als wandmodel kunt gebruiken. En we hebben ook nog een kanaal inbouw, die je kanalen in kunt gebruiken. Dan zie je dat we daar verschillende capaciteiten hebben. De 3,5 kilowatt die is alleen maar in het cassette model. Niets voor de plafondonderbouw, want en ook niet in de kanaalinbouw variant. De 5 en de 7 allemaal wel. En er komt, en dat wordt volgend jaar, komt er nog een grotere versie bij. Ook nog een 10 kW variant zelfs. Dus serie 2, monosplit, één buitendeel, één binnendeel. Eigenlijk voor die kleinzakelijke markt, daar die zitten van deze de onderdelen de in. En dan serie 3, dat is het multisplit. In de multisplit, daar zie je eigenlijk... Oh, dat is één te ver. Daar zie je eigenlijk dat we dus de capaciteiten hebben van 2 kW, 2,5, 3,5 en 5 en die 2,5, die 3,5 en die 5, dat zijn dezelfde hoge wandmodellen als die ook bij serie 1 zitten. Alleen hier is er eentje bijgekomen en dat is nog een 2 kW variant. Nou, verder de cassette modellen, ook in dezelfde variant, 2,5 tot 5 kW. En als je praat over de provo-onderbouw, één variant die we kennen, 3,5 kW. dat de meest gebruikte varianten allemaal ook zijn. Multisplit, dat betekent dat we meerdere van deze varianten bij elkaar kunnen gaan gebruiken. En straks gaan we ook nog even bij de selectie kijken. Overzichtje doen, dus serie 1 en 2, dat is de hele monosplit variant. Nou, je ziet eigenlijk in plaatjes onder elkaar staan wat daarbij komt. Altijd voorzien van een afstandsbediening. Het kan een draadloze variant zijn of een bedrade, afhankelijk van het model wat erin zit. En in serie 3, dat is de multisplit die we gebruiken, daar zie je alles eigenlijk weer terugkomen, behalve de kanaalinbouw. Die zit daar dus niet in, wel ook hier weer de afstandsbediening al dan niet bedraad. Alle airco's die wij voeren, die voldoen eigenlijk aan de Europese energie-efficiëntienormen. En dat betekent eigenlijk dat je ziet ook uit het kaartje hier staan, Ze praten tegenwoordig niet meer over COP en over de EER, maar over de SCOP en de SEER. En wij doen het daar bijzonder goed in met onze airconditionings, want je ziet dat voor koeling hebben we het A++ label en voor de verwarming zelfs het A++ variant. Dus ook daarmee zitten we dus heel hoog in de boom. Het is een split-unit. Je hebt R32, dus dat betekent dat de bevoegde efgas installateur die moet daar uiteraard natuurlijk de leidingen aan gaan leggen. Maar hij moet ook kennis hebben van de NEN-norm, van de NEN-EN378. En dat heeft eigenlijk te maken met de brandbaarheid. Want we weten dat R32, dat is eigenlijk een brandbaar gas. Is dat makkelijk te ontsteken... Nee, dus met andere woorden, je hoeft niet bang te wezen dat er direct wat mis ook al gegaan. Maar aan de andere kant, oké, okay, als brand brandt het wel en je hebt er echt een open vuur voor nodig. Nou, dat betekent die norm, die em 378 daar moet je kennis van hebben. Maar ook in onze installatiehandleiding staan heel veel van deze dingen staan er eigenlijk al in genoemd. Dus kijk daar zeker even naar op het moment dat je daar ook gebruik van gaat maken. Nou, dan even naar de Erkol-modellen verder kijken... Uh, stuk voor stuk even in het resistentieel portfolio, oftewel voor de particuliere markt en dan het hoge wandmodel. Uh, even een paar dingen onder elkaar gezet. Uh, de binnendelen, ik heb het al genoemd, die kun je voor de monosplits gebruiken, maar ook voor de multisplits. Hè, dus de serie 1 en de serie 3. Een heel strak modern ontwerp. We zorgen voor een gezonde lucht. Je hebt een hele intelligente luchtworp. Je ziet nog even dat er veel ventilatorsnelheden zijn. We kunnen snel koelen. Even snel verwarmen, datgene wat je zou willen. Het standby vermogen is maar heel laag. De control box die erin zit is brandwerend in verband natuurlijk ook met de R32. Eenvoudig te installeren door één montuur, Kunst of clips en knoppen, dat betekent minder gereedschap, ook belangrijk om te kijken. Als er een storing is, wordt die eigenlijk zichtbaar op een zogenaamd verborgen display of van het binnendeel. En uiteindelijk omgeven is er later dit jaar ook nog de mogelijkheid om het met een app te bedienen. Nou, dat is even geresumeerd. En dat betekent daar een aantal dingen dus even wat, wat we nader onder de loep gaan nemen. Een onzichtbaar display. Je ziet in het linkerplaatje plaatje het binnendeel, het hoge wandmodel. En je ziet daarop staan op dit moment dat daar een temperatuur wordt aangeduid. Nou, mocht het een temperatuur zijn of een storingcode. Want als er iets misgaat met het systeem, de storingcodes worden altijd zichtbaar op dus de binnendelen in, in dit geval. Dan ligt die pas op en dan ga je hem zien. Is die gewoon in bedrijf, dan zal het doven en dan zie je absoluut niet dat er een display op zit. En dat denk ik zeker ook bij dat hoge wandmodel dat dat van toepassing moet zijn. Want het moet iets moois in de kamer zijn. Nou, Mooi kun je natuurlijk een beetje over discussiëren, zeker als de dames soms gaat, die hebben er andere ideeën over. Maar we hebben ons uiterst de best gedaan om daar inderdaad iets moois van te maken. En dan verder, zoals net al genoemd, we krijgen ook nog de mogelijkheid om straks ook via de app, en dat betekent via je telefoon of via je tablet, om dan natuurlijk uiteraard de zaak mee te gaan bedienen, te monitoren erin. En dat doen we gewoon via een wifi-signaal. En die komt eind dit jaar pas, hè. dus zoals beschikken later dit jaar. En dat komt omdat de app die er nu al is, die is al een tijdje aan, want het is niet nieuw wat we hier hebben aan producten, dat wordt in veel Zuid-Europese landen al langer gebruikt. En die app die wordt geüpdate. Dus we krijgen de allernieuwste aller variant wordt dus hele app wordt over heel nieuw geschreven. Eh, maar goed, alle talen moeten er ook in. En ja, Toen zagen we toch dat Nederland misschien toch wel een klein landje was. Dat het gaat eventjes duren voordat een Nederlandse taal erin komt te staan. Maar hij komt eraan. En uiteindelijk is het zo dat je gewoon eigenlijk de klep kan openen aan de voorkant. Je drukt er een soort wifi module, een USB-stickje druk je erin. En op dat moment kun je dus ook met je app kun je dus ook het hele verdeelte bedienen. Alles wat dus eigenlijk van een en dezelfde soort en merk is... kun je dus met diezelfde app kun je dus ook gaan bedienen. Ja, en ik zei al, we hebben natuurlijk gekeken dat er iets moois moet zijn. En zeker als je kijkt naar de afwerking van het systeem, er zijn natuurlijk meerdere van die kunststofdelen, die sluiten echt heel nauw op elkaar aan. Soms zie je van die grote ruimtes ertussen zitten. Hier is de maximale ruimte die tussen de delen zit 0,3 mm. Daar zou je zeggen dat ze bijna naadloos op elkaar aansluiten. De onderplaat, het rechtse plaatje wat je bovenin ziet staan, die is eigenlijk demontabel. En geloof het of niet, maar er is een patent op. En dat betekent eigenlijk dat dat een van de weinigen is waar de mogelijkheid erin zit dat je eenvoudig je koelgasleidingen kunt gaan aansluiten. Als je kijkt naar condenswater, het condenswater, dan heb je de mogelijkheid om te kiezen, ik wil het aan de rechterkant of aan de linkerkant af laten lopen. Dat mag je zelf kiezen. En de bedoeling is dat je het eigenlijk van hieruit naar achteren weg laat lopen, door de muur heen. Wel natuurlijk op afschot, want dat zou het mooiste kunnen zijn. En dan is iemand dat zegt, ja dat kan niet, ik moet een condenspompje eventueel gebruiken. Ja, die past er niet in. Het is dus zo krap gemeten, allemaal dat we op minimale afmetingen zitten, dat de condensbord er niet binnenin past. Moet je het willen om hem toch te gebruiken daarin, dan nou, kan dat wel, maar dan komt hij direct naast het toestel. Komt er nog een klein pompje te zitten waar je dan eventueel ook naar een hoger gelegen gedeelte zou kunnen gaan. Dus de binnendelen, het mooiste is proberen hem op een buitenmuur te krijgen, op in ieder geval op een ruimte waar je eigenlijk doorheen kan en misschien aan de achterkant van de muur in, in een andere ruimte, dat je condens weer kunt laten zakken, want dat moet je echt wel afvoeren. Um, ook een patent wat erin zit, dat is dat er kunststofknoppen in zitten voor het openen van de mantel. Dat is een hele simpele variant. Je ziet ook het plaatje eigenlijk daar linksboven in staan. Dat ook de gebruiker heel simpel eigenlijk deze kan opendoen en dan kun je die voorklep die helemaal open schuiven. Um, voor, de, voor de klantomgeving is het interessant, want daar zit een filter en de, voor de, jullie als installateur zijnde, daar zit ook de print in. En die printen, daar zijn geen losse conductoren die erop zitten, dat zijn insteekprinten. Dus die kun je zo in de geleider zetten En achteren, dat mocht er wat mis zijn, haal degene eruit die defect is, schuif de nieuwe er weer in. En je weet ook zeker dat het eigenlijk altijd goed zit. Nou, en we hadden dat over die intelligente luchtworm. Dat betekent ook dat de lamellen die erin zitten, die die lucht eigenlijk op de juiste manier moeten gaan circuleren in de ruimte daarin. Ook daar ligt een patent op. Dat is een gepatenteerd model wat erin zit, zodat we eigenlijk zorgen dat er een hele fijne geleiding is. En dat zowel qua koeling als bij verwarming je in een fantastische luchtstroom kijkt door de hele ruimte heen. Ja, elektrotechniek, ik kon het niet nalaten om deze toch even mee te nemen. Uh, simpel, je ziet aan de rechterkant natuurlijk de meterkast. We zien de voeding naar de werkschakelaar. En van daaruit gaan we natuurlijk uit naar de buitenunit toe. Uh, het is wel zo dat je vanuit de buitenunit de binnenunit gaat voeden. En ik weet niet of het op het scherm eventueel te zien is, maar je ziet dat ik eigenlijk een vieraderige kabel heb gedaan, waarbij het vijfde lijntje gestippeld is. En dat heeft eigenlijk hiermee te maken. Je kunt hem namelijk gewoon aansluiten, rechtsonderin zie je eigenlijk de voeding, je ziet je werkschakelaar zitten en dan sluit je eigenlijk dit gedeelte aan op je buitendeel. En dan vanuit het buitendeel ga je dus eigenlijk met een vijfaderige kabel ga je naar binnen toe. Dat betekent eigenlijk een fase 0 aarde en dan eigenlijk een dubbele signaaldraad die erin komt te staan. Laten we zeggen ook nog een plus en een min. Dan betekent het dat dit een stand-by functie is. Als er geen koelte of warmte gevraagd wordt, staat alles in stand-by. En kun je direct schakelen om hem in bedrijf te gaan nemen. Dat vergt uiteraard natuurlijk een klein beetje stand-by vermogen. Je kunt ook zeggen, dat wil ik niet. Dan moet je hem iets anders aansluiten. Dan moet je twee draden veranderen. Dan heb ik ook maar vier aders in dit geval nodig. En dan is die eigenlijk, als die uit is, is die ook echt uit. Geef je hem een commando, dan betekent dat ook duidelijk weer dat hij natuurlijk weer op moet gestarten. Maar goed, dan heb je natuurlijk wat minder verlies erin. Verder willen we ervoor zorgen dat we eigenlijk een, ja, laten we zeggen, een hele gezonde lucht hebben. Standaard, speciaal voor Romea, wordt er ingebouwd een plasmavulder. En de plasmafilter ioniseert de lucht. En wat betekent dat? Die bacteriën doodt hij, die, die verwijdert die uit de lucht. Geuren die in de lucht stikken, die worden verwijderd. Hij verwijdert stof. En uiteindelijk op een gegeven moment is het natuurlijk dat hij de lucht fris gaat houden. En zoals gezegd, dat plasmafilter zit er dus standaard in... ...wordt voor ons specifiek in deze varianten allemaal meegenomen. Dus in de dieven modellen. Dat is niet de enige. Er zit ook nog in hetzelfde systeem een fijnstoffilter... En dat fijnstoffilter haalt bijna 100% van de fijnstofdeeltjes uit de lucht. En dat betekent dat de luchtkwaliteit in de woning natuurlijk een stuk verbetert. En dat ook zoals huismeter, de schimmels, de pollen, die worden eigenlijk op die manier, worden die eigenlijk te keurig netjes, worden die eruit gehaald. En dat betekent, plasmafilter in combinatie met een fijnstoffilter, ja, dan heb je toch wel een enorm mooi wooncomfort. Dus vandaar deze twee varianten die daar natuurlijk geweest zijn. Dat was al ontzettend veel informatie, dik in, in een korte periode. En het is maar goed hè, dat u deze presentatie nog thuis gestuurd krijgt, zodat u op uw gemak dat nog een keer na kan uh, lezen. Uh, dus, dat, uh, dat, uh, daarmee kunt u alle informatie naar voren halen die u wenst, uiteraard. Er worden veel vragen gesteld, dat vind ik heel gaaf en heel positief. Blijft u dat vooral doen. De vragen ziet u niet van elkaar, maar wij zien ze wel en uh, geven u daar ook antwoord op. Een van de vragen, dik die naar voren is gekomen, die twee filters... Moet daar nou veel onderhoud aan gebeuren en moet de inserteur dat doen of kan de gebruiker dat zelf? Hoe zit dat eigenlijk? Ja, Liefst zou de installateur dat natuurlijk moeten doen. Hè. Dan komt hij regelmatig bij die klant over de vloer. Maar ja, dat zal het uiteraard niet zijn. Nee. Alle gekke op een stokje, dat betekent dat gewoon de bewoner dat zelf kan die dat gaan, gaan doen. Ik noemde straks van die clip die aan de voorkant zit, dat je eigenlijk die kap vrij makkelijk omhoog kan doen. Daar kun je dat fijnstoffilter dat kun je eruit halen. Eh, daar kun je met de stofzuiger bij spreken, kun je hem uit, uh, uitzuigen. Je kunt hem met een borstel kun je het schoonmaken. Is die smerig, kun je hem ook uitwassen. Die mogelijkheid zit mm -hmm. er ook nog in. Dan moet je hem wel laten drogen. Maar daar heb ik wel een opmerking: bij. Als je hem laat drogen, moet hij niet in de zon leggen. Dus je moet hem eigenlijk gewoon natuurlijk laten drogen op dat moment. En dan zet je hem netjes weer terug. Dus klep je weer dicht en is het weer klaar. Maar dat moet je hem dan ook, ook schoonmaken hè, voordat de zon gaat schijnen. Hè? Dat is misschien eh, wel de truc. Dat, nou, het is sowieso eigenlijk dat je eigenlijk iedere maand, als die we in gebruiken, zou je hem eigenlijk even schoon moeten iedere maken. Iedere maand? Ja, ja, iedere maand is toch wel het advies eigenlijk om dat even te doen. Oké, okay, ja. dank je wel. Uh, nou, blijft u vooral vragen stellen. Wij uh, hadden u net ook een vraag gesteld. Hè? We zijn verheugd om te zien dat een heel groot deel van u al uh, ervaring heeft met het installeren van airco's. En ik hoop van harte dat het deel dat die ervaring nog niet heeft, dat binnenkort gaat uh, opbouwen. Uh, dank voor het uh, beantwoorden ervan. U krijgt nu een tweede uh, polvraag. Ook daar zijn we erg geïnteresseerd in uw uh, mening. En uh, ondertussen geef ik het woord weer terug aan Dick, zodat hij zijn verhaal uh, voort kan zetten. Ja, ik zei al, ik kom nog op even een paar technische aspecten even terug. Je ziet hier even een wat technische tabel erin staan. En er zijn twee dingen die er even uitspringen. Ik heb er een rood pijltje voor gezet. Als we kijken even naar geluid. Ja, geluid is natuurlijk best wel een, wel een belangrijk punt. We hebben natuurlijk een ventilator erin zitten. Die kan vijf toerentallen draaien. Drie kun je er eigenlijk direct kiezen. Je hebt een hoge stand, een medium stand en een lage stand. Maar nou kom je s'avonds thuis. Het is warm geweest. De echo heeft uitgestaan. Het is heel erg warm in huis dan kun je eigenlijk eventjes door het klepje te open ook een turbostand activeren. En dan heb je binnen no time, heb je inderdaad nog even met die ruimte teruggekoeld. Nou, dat is natuurlijk fijn dat dat kan. Alleen, dat zijn natuurlijk wel geluidsniveaus, waarbij menigen zegt: ja, maar daar kan ik niet bij slapen. Dus we hebben er nog één. en dat noemen we ook wel, ja, zoals we dat mogen doen, de silent variant. Ik noem het de geluidsarme variant in dit geval. Dat is eigenlijk de slaapstand. En dan zie je ook, ik heb ze ook wat vet gedrukt, dan zit je zo tussen de 22 en de 25 dbA. En dat betekent dat is eigenlijk een hele rustige variant en dan kun je ook lekker erbij slapen. Ander punt is ook dat er ook een ontvochtigingscapaciteit in zit. En ik noem straks even de moeder condensa vooral. Als je hier ook in de tabel ziet, dan zie je dat er eigenlijk toch tussen de 1 en ruim anderhalve liter per uur aan vocht uit het systeem kan komen, aan condens. Uh, het is wel belangrijk even dat je dat afvoert. Want als dat iedere half uur of iedere uur bij wijze van spreken op de vloer loopt, daar word je niet vrolijk van. Dus met andere woorden, pas op, daar komt nog best wel wat vocht eigenlijk uit. Stapje verder even kijken. Uh, oh, deze had iets te ver. Als we kijken naar de buitendelen, uh, de buitendelen die hebben wat, wat extra faciliteiten. We zien dat we sowieso natuurlijk de lamellen gecoat hebben, voor te zorgen dat we minder aanslag ook daarin krijgen. Het snelle koelen en verwarmen, ik noem dat heel in het begin al even. En dat betekent uiteindelijk dat als je gaat starten om te koelen, kunnen we eigenlijk in een maximale tijd van 30 seconden met het koelen beginnen. En als je verwarmen doet, kunnen we dat inderdaad binnen een minuut, binnen 60 seconden, kunnen we warmte leveren. En dat betekent dat we de mogelijkheid hebben om de compressor die erin zit, die kunnen we heel snel optoeren naar, zoals je dit ziet staan, 3900 toeren. Een ander groot voordeel, en dat is eigenlijk ook de grafiek die je daarboven ziet staan... de Lumen Cooling Capacity Loss, zoals dat ze dat zo mooi noemen... dat betekent weinig capaciteitsverlies. Dit zijn machines die ook heel veel in Zuid-Europa worden gebruikt. Daar hebben we hele hoge buitentemperaturen. En als je dan ziet bij wijze van dat we bij die hele hoge buitentemperaturen... een maximaal capaciteitsverlies is van 100% naar 90% toe. Dat dus ongeveer een 10% reductie erin. In die hele extreme omstandigheden... Dat betekent voor de Nederlandse markt dat we daar lang en breed niet aankomen. En dat we bijna altijd wel de volle capaciteit beschikbaar hebben in het hele temperatuurgebied van buiten. Er zit een gelijkspanningsinverter, een compressor zit daar, daarin. Nou, daarmee voldoen we natuurlijk eigenlijk ook aan de energie allemaal. Het koude middel, zoals het genoemd R32. En ja, wat ik ook fantastisch vind, is natuurlijk een enorm spanningsbereik. Je ziet nog wel eens, zeker als we met ECOS we gaan schakelen erin, dat er veel op het net gaande is. En een fluctuatie van de spanning tussen 130 en 270 volt heeft geen invloed op het systeem. Dan blijft hij gewoon in bedrijf. Dus je ziet dat je ook als het was geschakeld wordt, je ziet wat pulsen en pieken erin komen. Geen enkel probleem, daar kan die zonder meer mee overweg. En nu gaat het een keer mis, dan krijg je echt een keer een share down in het verhaal. Zodra de spanning terugkomt, start hij zelf weer op. Hoef je niet te doen, gaat volledig automatisch. Dus eigenlijk de buitendelen wat dat betreft wel met een heleboel mooie USP's. Als we kijken even naar de binnendelen variant, ja, daar zit een, een, een koude middel lekdetectie in. En dat moet ook. Want dat betekent dat als er ergens een keer iets misgaat, dus een druksensor die erin zit, en die ziet gelijk even, joh, die drukken die gaan veranderen erin, dit gaat mis, dan moet je het systeem stopzetten. Je wilt geen schade hebben. erom. Nou, daar is ook ruimschoots voor gekozen. En zoals ook al gezegd, die controlboxen die erin zitten, die moeten er eigenlijk voor zorgen dat die onder geen enkele voorwaarde problemen kunnen veroorzaken... als er iets aan de hand zou zijn met een R32. Dat betekent dat het hele systeem in een echt een goed brandweerende box zit... zodat dat absoluut niet kan gaan gebeuren. Dat dus zijn allemaal extra maatregelen die daarvoor getroffen zijn. Nou, Dan even resumeren. Zoals gezegd, energie is aan het koelen. A++. Als je gaat verwarmen hebben we A++. Optimale prestaties en comfort. Betrouwbaar comfortabel, geluidsarm, ik denk dat we dat ook wel duidelijk even uh, onder de tafel hebben gebracht neer. Die luchtkwaliteit verbeteren door dat plasmafilter. En uiteraard nog even door het fijnstoffilter wat er nog bij in zit. En ja, dat plasmafilter, dat is goedgekeurd, goed gekeurd. Dus mogen, overal mogen we die gaan gebruiken. En zoals ze zegt, de ventilatorsnelheden vijf stuks op rij. Uh, dan gaat het uiteraard nog een klein stukje verder. Want je kunt het gemakkelijk en je kunt het snel installeren. We hebben ook gezien dat we makkelijk aan de binnenkant ook de koelleidingen aan kunnen gaan sluiten. Tot 7 meter voorvulling zit er in de machine. Maar je kunt in principe nog de 20 meter kunnen gaan met bijvullen. Uh, ja, inclusief de trillingsnepstenbehoeven van de buitenunit. Dat bedoel ik mee in dit geval. Dat is eigenlijk dus voor de wandbeugel waar dit voor is. Daar zit die trillingsnepsten standaard bij. Het lamellenblok voorzien van de transparante coating. De afstandsbediening. Die altijd erbij in zit, het zij al dan niet bedraad. En straks de mogelijkheid om ook via wifi nog dat te gaan, gaan, gaan doen. En het laatste gedeelte is, ja, we hebben toch een binnendeel met een hele compacte afmeting. Geen 80 centimeter breed, de buitendelen ongeveer 72. Een laag geluidsvermogen van het buitendeel, direct voor de machine gemeten, zit je op 60 dBA. En dan moet je kijken, daar zit wat afstand tussen, dan gaat het snel gaat het naar beneden toe. En daar zitten de twee mooie functies zitten erin. De I Feel functie op de afstandsbediening. Op het moment dat je die activeert, zie je de werkelijke temperatuur... die op dat moment in die ruimte heerst, in plaats van het setpoint. Vaak worden de setpoints aangegeven, maar je kunt ook de werkelijke temperatuur aan laten geven. Dus je je echt zien wat er, wat er gebeurt. En de iClean-functie, Ja, Rick die had het net zo mooi over, van joh, we moeten dat filter schoonmaken. Maar er zitten nog lamellen binnenin, die moet je ook schoonmaken. Uh, nou, dat hoef je zelf niet te doen. Dat betekent, via de afstandsbediening kun je de aan-ai clean functie activeren. Dan ben je ongeveer een half uurtje onder de pannen. En dan zorgt de machine er zelf voor dat er eigenlijk binnenin condens gevormd wordt. Daarmee de stof van de lamellen gaat. En uiteindelijk ook even, daarna wordt het keurig netjes erin gedroogd. Een half uurtje verder bent, dan is eigenlijk de hele waddetenselaar op de binnenkant is weer, weer schoon gemaakt. Een heel laag stand vermogen, ik kwam al helemaal in het begin al heel even voorbij: 0,3 watt. Dus hebben we hebben ook maar heel weinig standby verlies erin zitten. En ja, drie jaar garantie op de materialen, dat is natuurlijk ook een nieuw. Oh nee, sorry, drie jaar. twee plus één jaar staat er eigenlijk staat daar, daarin. Nou, dat zijn een beetje de, de USP's. als het gaat eigenlijk om de hoge modellen. En ik zie inderdaad dat mijn beeld gaat veranderen, dus ik denk dat Rick een, een vraag heeft. Klopt dat Rick? Ja, dat klopt inderdaad. Dat vermoedde ik al, ja. ja <laughs> maar ik heb eerst een, een persoonlijke vraag, want ik wil ook zo'n ding aan de muur thuis. Nou, dat kan ook. Laten we er zo meteen even over hebben. Ik maak een speciaal prijsje. Ik ontvang graag een offerte. Zonder <laughs> uh, zonder een andere vraag die ik heb. en Je noemt net heel specifiek 2 plus 1 jaar garantie. Maar hoe zit dat precies? Ja, dat is optellen. Hè? 2 plus een jaar. Nee, gekijk, dat betekent, standaard heb je natuurlijk altijd 2 jaar garantie op het systeem. En als jij je gaat registreren in mijn Remea, want dat is belangrijk wat erin is, dan krijg je inderdaad als instructeur zijnde een extra jaar garantie erbovenop. Dus je hoeft me alleen maar te registreren en dan heb je 3 jaar garantie. En hoe gaat dat registreren? Dat gaat op de website, dan ga je naar Mijn Remea, heb je, je eigen systemen staan, dan mailt je het toestel eigenlijk aan. Je hebt je eigen account daarin in zitten en op dat moment die jij gedaan, dan weten wij dat en dan wordt dat gelijk met je geregeld. Super dus makkelijk. Simpeler kan het Simpel kan het haast. Simpel kan haast. Simpel kan haast niet. Nee, kan haast niet. Heel goed. Hey, ik heb net geleerd dat ongeveer twee derde van u heeft een F-gassen certificaat, in ieder geval een monteur met f gassencertificaat certificaat. Dat is natuurlijk ook nodig om de aircode te mogen installeren, want je hebt met koude middelen te maken. Uh, maar daarnaast, Dick, als het gaat om, uh, om trainingen betreffende airco's, worden trainingen gegeven? Is dat überhaupt nodig of kan, kan iemand met basiskennis een airco installeren van ons? En training is altijd goed, laten we heel eerlijk zijn. Je hoort toch even de kneepjes van het vak? En uh, ja, inderdaad, de trainingen zijn, staan op de website. Dus als ze zeggen wij willen een training doen, dan kan dat. Uh, dat zijn technische trainingen. Uh, mocht er een situatie zijn, dat iemand zegt heel van ja, maar ik wil meer het commercieel technische variant doen, uh, overleg dat even met, de, met onze commerciële man, bij u in het uh, Rayon. En dan kunnen we dat ook voor u gaan regelen. Dus commercieel technisch, en de technische, die staan op onze website. Nou, heel goed, hè? Dus neem een kijkje op de website of zoek contact met uw accountmanager. Overigens voor al uw vragen. En uh, uh, dat is sowieso heel, uh, heel goed. Voordat ik het woord weer aan Dick teruggeef, uh, is het tijd voor de volgende polgraaf, polvraag. Uh, nou ja, neem rustig even de tijd om die in te vullen en Dick, dan ga ik weer terug naar jou. Oké, okay, dankjewel. Uh, wat we gezien hadden, dat was eigenlijk de Diva, de hoge, het hoge wandmodel. Uh, dat was het Serie 1. En dan gaan we even kijken, wat doet een Serie 2? Serie 2, daar zagen we ondertussen, dat was ook een monosplit die we daar, daar hadden. Dat was eigenlijk die, dat cassettenmodel. Het cassettenmodel zie je eigenlijk in de inbouw, volgens ons. In die, die verlaagde plafonds die je hier staan, die systeemplafonds, hè, 60 bij 60 centimeter. Daar zitten die cassettenmodellen, die zitten daarin. En daar hebben we ook twee varianten in. We hebben de kleine die echt in die 60-60 variant uh, past. En we hebben natuurlijk uiteraard ook een wat grotere variant. Maar ja, dan moet je dat systeem moet je dus aan gaan passen. Daar moet je eigenlijk dus de plafondboeren bij halen, zoals ik het willen zeggen, En die duurige gezegd, Die moet dat dan wel weer in orde gaan uh, gaan maken. Um, maar wij hebben beide varianten er ook in zitten en alleen zitten daar verschillende capaciteiten daar, in. Je ziet ze hier ook beide in staan. Er worden twee losse delen geleverd. Je krijgt een binnendeel, de body, die kun je inbouwen. En dan krijg je nog een sierpaneel. Maar als je kijkt naar dat plaatje met al die pijlen erop, dan zie je dat wij acht pijlen erin hebben staan. We hebben een zogenaamde round flow, om het eens mooi te noemen, gewoon als een Nederlandse zegt, een ronde uitblaas. En dat hebben niet, lang niet al die binnenunits die hebben dat Als je kijkt naar de cassette-modellen, meestal hebben ze de vier. Ik ga even naar de zijkant, Ik onder de spreken wat het plaatje betreft. Alleen bij ons in de hoeken gaat die er ook nog uit. Dus je hebt een veel mooiere en veel betere ventilatie, ook in de hoeken van de ruimtes die er staan. Dus roundflow, standaard bij al die cassettemodellen. Um, ook hier geldt weer de brandweerende controlebox, dat zit in de andere systemen, dat zit hier ook in. Maar hier zit wel een condensbom in. En die condensbom, daarmee kun je ook wat water omhoog brengen. En je ziet ook bijstaan, als je kijkt de 3,5 en de 5 kW, daar kun je 70 centimeter kun je daarmee omhoog. Daarna moet je naar beneden. En dan is het ook de bedoeling dat je het keurig netjes in één mooie lijn eigenlijk naar beneden laat lopen. En dat je niet onderweg zegt van ik ga met zo'n tijde even ophangen, en dat die bij een spreker zo komt te hangen. Want dan krijg je waterslots erin nou dat gaat niet goed. En als je die 70 centimeter, die kun je ook niet halveren door te zeggen ik ga 35 centimeter naar beneden en dan straks doen we nog een keer een 35 centimeter sprong. Je kunt het één keer doen in een maximum van 70 centimeter. Of als je die 7 kW hebt, dan kun je zeggen naar bijna 1,20 meter toe. Condenspompen, bij cassette model, dus eigenlijk ook ingebouwd. Um, Verder is het zo dat er een mogelijkheid is, er zit een soort uitbreekpoort zit erin, je ziet er bij de blauwe peel staan. Daar is een mogelijkheid om eventueel verse lucht toe te voegen. Ongeveer 10% van de lucht die erin zit kun je eigenlijk als verse lucht toevoegen. Dat kan vanuit een gevel eventueel zijn, gewoon de buitenlucht. Maar het kan ook kunnen zijn, dus we hebben een ventilatiesysteem erin zitten waar verse lucht naar binnen toe wordt gebracht. Op dat gedeelte kun je eruit halen en dan ongeveer tot maximaal 10% mag je daar eigenlijk een verse lucht toevoegen. En dat komt natuurlijk ten goede aan het binnenklimaat. Nou, verder zit er natuurlijk uiteraard een storingsdisplay zit erop, of een display. Daar kun je de status zien. Je kunt de storingen ook vanuit de buitenunit, die zie je weer op de binnenunit, kun je die weer terug gaan, gaan halen. Um, ja, um, dat betekent dat we hier ook weer gebruik maken van gelijkspanningsventilatoren. De ronde uitblaas, heb ik net al heel even genoemd. De ingebouwde condenspomp de mogelijkheden voor de verse lucht aan te sluiten, het digitale display en de elektronische componenten die maximaal beveiligd zijn. Dan de onderbouw CQ de wandelmodellen. Twee capaciteiten. De 5 kW en de 7 kW variant. En die kun je echt op twee manieren kun je die inderdaad gaan, uh, gaan, gaan gebruiken. Je ziet het hier ook op het plaatje staan. Je kunt hem eigenlijk dus onder het plafond monteren. Dat zie je ook wel vaak eigenlijk bij winkels. Hè. Boven de deuren kom je dat wel vaak tegen. Maar je kunt hem ook eigenlijk een kwastel draaien. En dan kun je hem ook inderdaad gewoon als wandmodel kun je hem dus gebruiken. En dan zie je ook dat aan de voorkant. Dat zie je bij het bovendeel, zie je dat niet zo zitten. Dan zit het rooster waar dan eigenlijk de weer wordt aangezogen. En ook hier zit eigenlijk een heel ja, uniek concept in. Als het gaat om die luchtgeleiding. Dat is een, een, een strip die erin zit, Met de zogenaamd kwanda effect. En wat is een kwanda effect? Dat zien we eigenlijk een beetje, nou, ik denk dat er mensen zijn die wel iets met de Formule 1 hebben. Nou, ik heb de racewagen er even bij gehaald. Eigenlijk dat vleugeltje wat er achterop zit, dat zorgt ervoor dat je een optimale eh, stroming eigenlijk van de lucht gaat krijgen. Waardoor de luchtworp vanuit dit systeem eigenlijk fantastisch in de ruimte komt, dat je ook alles goed kan bereiken. En daarnaast hebben we ook nog een zogenaamd flocking design, zoals ze dat noemen. Dat is eigenlijk een thermische isolatie die eigenlijk hele grote temperatuurverschillen weet te vermijden. En dat betekent ook dat er een niet-condenserende dauwtijd ontstaat van maar liefst zes uur. Terwijl dat gemiddeld in de Nederlandse markt ongeveer vier uur is. Dus dat betekent ook daar zitten we eigenlijk veel hoger dan het gemiddelde systeem wat we in Nederland al, al, al kennen. Een display, ja, daar zit keurig net een afdenkingje overheen. Daar kun je zien wat er eigenlijk gebeurt. Gaat dit mis? Klik je die eraf? Er zit een printje onderin. Die kun je er vrij makkelijk kun je die eruit halen. Dus mocht er een keer wat zijn? Klik hem aan de onderkant eruit, schrijf er een nieuwe weer in en je bent klaar. Maar belangrijk is ook: dat soort dingen hangt eigenlijk in principe natuurlijk een beetje op de kop, zeg ik wel eens. Dat betekent dat er ook een stappenmotor in zit om al die dingen aan te sturen. De lamellen aan te sturen, te dus zorgen dat de luchtwoogper en dergelijke goed gaan. Nou, die stappenmotor dat moet natuurlijk goed functioneren. Uh, dat betekent dat er een echte hele effectieve afdichting op dit moment ook zit door het systeem, zodat het vocht er niet bij kan, motor zit ook buiten het hele systeem. Maar ook hebben we gezien dat ook de, de ruwheid, of misschien wel de gladheid van de as die erin zit, heel belangrijk is. En deze as heeft nog extra een keer een, een, een, ja, een redesign gehad dat die optimaal glad is, zodat die zo min mogelijk weerstand heeft als die inderdaad moet gaan draaien. Een hele grote luchtworp. Je ziet ook, we kunnen van 10 tot, bijna wel 15 meter, kunnen we die luchtworp kunnen we halen. Dat Dat betekent dat je die hele grote ruimtes ook inderdaad fantastisch mooi met dit soort systemen eigenlijk kunt, kunt bedienen. Plus, ook hier is geluid, ondanks dat het er nog in het, resistentie, of in het commerciële gedeelte zit. Hebben we toch nog weer even een ontwerp gedaan aan de motoren van de ventilator. Om ervoor te kijken, kunnen we het geluid nog reduceren. Er is nog weer wat aangepast en ze zijn op weer 3 dB stiller als eigenlijk de varianten die we tot nu toe altijd hebben gekend. Resumerend, gelijkspanning ventilatoren, de mogelijkheid voor verse lucht, bescheiden digitaal display makkelijk te verwisselen, elektronische componenten weer beveiligen in de controlbox, eenvoudige toegang en ondergaan aan de filters. Ja, ik denk dat dat ook heel goed te zien is, je kunt er zo van de voorkant, zeker van de onderkant kun je erbij, klip hem open en je kunt hem pakken. En dit is wel een belangrijk aspect nog, want de voeding en de communicatieaansluitingen die zijn hier gescheiden van elkaar. En dat heeft ook mee te maken omdat we straks natuurlijk meer op de multisplits ook verder kunnen, uh, kunnen bouwen. Uh, de volgende stap die we gaan doen, dat is eigenlijk de kanaalinbouw. Uh, de kanaalinbouw kennen we in twee capaciteiten, de 5 en de 7 kilowatt. Daar wordt volgend jaar nog een 10 kilowatt variant zelfs aan, aan toegevoegd. En ik denk dat hier het hele belangrijke is dat er een mogelijkheid is, dat is ook het tweede, het retourkanaal aansluiten. Je kunt hem achter aansluiten, dus daar de lucht aanzuigt. Maar je kunt ook zeggen, joh, aan de onderkant zit een plaatje, die kun je eraf halen, kun je hem de achterkant erop schroeven. En dan kun je het ook van de onderkant vandaan halen. Dus je hebt dan een vrije keuze: wil je dat van de achteren doen of wil je dat van de onderen laten komen. En de externe statische druk is instelbaar tussen de 20 en maar liefst 160 pascal. En dat betekent dat er veel mogelijkheden zijn. Misschien is het zo dat je hem gaat gebruiken, zoals het linker plaatje laat zien, eigenlijk in een soort bovenplint. En dan lijm direct vanuit de kanaal uitblazen. Dat kan. Maar misschien heb je ook wel speciale uitblazen die erin zitten. Nou, dan heb je de middenstatische druk, dat is eigenlijk het tweede plaatje wat je ziet staan. En misschien is het ook wel in een villa waar die in komt, maar nog meer leidingen die eraan komen. En dan kun je eigenlijk tot, ja, tot op die 160 pascal kun je dat eigenlijk, kun je dat in gaan stellen. Dat doe je via de regelaar. Maar één belangrijk aspect is wel, maakt niet uit hoe je het doet. Heb je nou een klein kanaal, een kort kanaal, een lang kanaal. We stellen hem in. En die 100% uitstroom, die is eigenlijk met een nauwkeurigheid van 5%, is die gegarandeerd. Terwijl eerlijk oniebiedig gezegd, eigenlijk de anderen die we in de markt tegenkomen, eigenlijk een regel hebben van maar iets, 10%. Um. O, oh, die ver? oh... Hij we gaat weer even aan de kant. Rick kwam binnen, toen ging het straks even mis. Dus ik weet niet of dit nu bij te gaan. Je, je gaat mij de schuld ja, geven, gewoon he? schuld, ja. ja. Dat dacht ik al. Ja. Je nog een vraag. Ja, dit keer gaat het heel goed. Ja, ten eerste kom ik nog even terug op de laatste polvraag. Daar hebben we gevraagd: wat is nou het belangrijkste aspect bij de selectie van ERCO's? En dan kwam het onderwerp geluid kwam daar als belangrijkste naar voren. Ik herken dat wel, moet ik zeggen, Dick. Want uh, ik, ik zou graag een ERCO willen. Ik krijg een offerte van je, daar ben ik blij mee. Maar het moet niet zo zijn dat als ik niet wakker ligt van de warmte, dat ik dan wel wakker ligt van het geluid. Dus mijn vraag is, wat is nou het geluidsniveau van die binnenunit? We hebben gezien, hè? 22 tot 25 dba. Ja, bedankt voor dit mooie technocratische antwoord. Maar wat is dat dan? Kunnen alleen mensen onder de 30 dat horen? Of is dat een trein die voorbij rijdt? Nee, dat is best wel even waar de handen zijn. Ik zal het volgende even laten zien. Ik heb een mooi plaatje meegenomen, zoals je hier ziet, uh, ziet staan. Um, en dat betekent eigenlijk als we helemaal onderin kijken, dat groene gedeelte, Dan zie je 20 dB staan. Nou, ik heb al gezegd, het zit tussen de 22 en de 25 dB. Um, ja, dat, staat bij. dat is een druppelende kraan. Dan moet ik eerlijk zeggen, toen ik dit eigenlijk zag, kwam er wel iets anders bij mij boven. Want kwam in de kraan en heb ik gekruiste knieën staan. Dus ja. ik van, vandoor, dat zal helemaal niet fijn zijn. Dat zal ook zeker niet interessant zijn als dat in de slaapkamer wordt gebruikt. Dus je kunt ook zeggen, dat zijn ritselende blaadjes. Ik dus moet zeggen, als ik aan ritselende blaadjes denk, dan ga ik eigenlijk weer terug naar mijn tienertijd tijd. Toen in die tijd, want daar heb ik wel leuke ervaringen mee. Want dan kom je het eerste meisje tegen, en dan ga je natuurlijk, uiteraard ga je een keer naar de bos en dan lig je samen op de rug naar de bomen te kijken. En dan die ritselende braadje Wat een rust gaf dat. Niet ik, ik, ik heb er een lekkere beeld bij. Je uh, uh, een ja. beeld bij, is van wat ja. de bedoeling. Ja. Maar dat is eigenlijk wel een beetje wat hier gebeurt. Je moet natuurlijk ook in die slaapkamer, als die daar hangt, dan moet het eigenlijk gewoon heel rustig kunnen zijn. En ik denk dat dat wel mooi vergelijk is, die ritselende blaadjes geven. dat komt een beetje overeen met die zeg maar, 22 tot 25 dB. Dus kort gezegd, als je luistert, hoor je natuurlijk wel iets dat zoemt daar. kom je natuurlijk niet aan, maar het is een hele rustige variant. En dat is die ja. nachtstand natuurlijk, specifiek daarvoor. Je gaat er zeker niet van wakker liggen, hè? dat is dan eigenlijk een conclusie. Nee, zeker niet. Zeker nee, niet. Precies. Nee, dat is goed nee. om te weten. dat. is lekker fris uh, ook dus. Dat ja. vind ik een ruststellende gedachte. Fijn. De laatste polvraag komt er komt eraan. Neemt u nog even rustig de tijd. En ondertussen gaat Dick verder met het laatste deel van, van dit webinar. Ik ga het proberen of het lukken wil. Ja, het laatste gedeelte, de multisplit systemen. Interessante materie, die multisplit. Waarom? Je ziet eigenlijk dat het mogelijk is om met maximaal vijf binnenunits... op één buitenunit aan te sluiten. Wat je heel veel ziet, moet je zeggen bij verschillende woningen komt dat voor. daar zie je soms wel twee, soms wel drie buitendelen onder elkaar omdat ze twee of drie binnendelen hebben. En dat hoeft in principe natuurlijk niet. Je kunt ook gebruik maken van de multisplit-systemen. Wij hebben de mogelijkheid om twee, drie, vier en vijf varianten eventueel daarin te leveren. Uh, hoe moet je dat dan een beetje zien? Nou, eigenlijk op deze manier. Uh, je ziet eigenlijk de foto erin staan. En je hebt gecodeerd A tot met E. En dat betekent dat je iedere binnenunit dus apart op dit systeem gewoon gaat aansluiten. Eh, mocht je toevallig zeggen, ik heb mijn vijf variant, maar ik heb er nu nog even vier. Die ene die gebruik ik niet, dan kunnen we die inderdaad gewoon even abdoppen. Dan kan dat op een later moment nog even. Alhoewel wel even belangrijk is om daar heel even te kijken. Ik heb hier even een plaatje specifiek ervoor ingestopt. Je ziet dat er vier binnenunits op zitten. Maar als je naar bovenin kijkt, dan zie je dat erbij staat een stopkraanvloeistof van een stopkraan gas. Wij hebben er bewust voor gekozen om het systeem maar te voorzien van twee stopkranen. Er zitten twee centrale stopkranen die zitten daarin. En dat betekent, als je ervoor zou kiezen, in deze variant, vier binnenunits, maar ik ga de drie plaatsen, die vierde, die komt op een later moment nog een keer, dan is het op zich geen probleem. Alleen als je die vierde wil gaan aansluiten, dan zul je wel het hele systeem leeg moeten halen. En uiteindelijk een gegeven moment, als je aangesloten is, compleet helemaal overnieuw weer gaan afpissen, vacuumeren... En uiteindelijk ook ervoor zorgen dat het natuurlijk de hele data weer gevuld wordt. Alternatief is dat je natuurlijk per binnenunit kranen gaat zetten. Maar heel eerlijk gezegd, een kraan is in principe een potentiële bron waar een lekkage in zou kunnen gaan ontstaan. Nou, doordat we dat tot een minimum willen beperken, is de keuze geworden dat we gewoon twee centrale kranen hier dus inderdaad inzetten. Hier even zien, wat mag er wel, wat mag er niet. Als je in het tabelletje gaat kijken, ik kijk even naar de bovenste regel... Dan zie je de totale lengtes erin staan. Ik pak even de 4 en de 5 kilowatt. Dan zie je dat de totale lengte die aan leiding er aangevoegd mag worden is 40 meter. En als je dan het plaatje kijkt je ziet helemaal rechts de indoor unit A en de indoor unit B. Dan zie je dat het L1 en L2 is. Als je in de tabel kijkt op L1 en L2 dan zie je bij wijze van spreken dat er staat 25 meter. Dat betekent dat de binnenunit maximaal 25 meter vanaf de buitenunit mag. Maar als ik twee binnenunits doe, ik sluit ze allebei met 25 meter aan... dan kom ik boven die 40. En dat mag niet. Dus in dit geval zou je kunnen zeggen, ik kan al unit A naar 15 meter doen... en dan zou ik unit B op 25 doen, dan zit ik net op die maximaal 40 variant. Dus het maakt niet uit welke combinaties je maakt. Alleen denk erom, alles bij elkaar opgeteld qua leidingen... mag je niet boven die maximale lengte komen van in mijn voorbeeld die 40 meter. En een belangrijk punt is ook nog even dat je gaat kijken eigenlijk naar de H, dat is de onderlinge hoogte, dat is bovenin zie je staan. Dat is de statische hoogteverschil tussen twee units. Maximaal 10 meter. Nou, wees niet bevreesd, dan kun je er al mee gaan, gaan, gaan komen. Nou, eh, als we de volgende stap kijken, dan zie je dat er best veel mogelijkheden zijn. Wij hebben units erin zitten van op de bovenste rij, vet gedrukt, 4 kilowatt, 5, 6, 8, 10 en 12 kilowatt zelfs. En daar staat zo mooi bij 1 op 2. En wat bedoelen we er nou? Dat is eigenlijk het aantal binnenunits. Bij de 4 en de 5 kW kun je er maximaal 2 aansluiten. Als je de 6 en de 8 kW doet, maximaal 3. 10, dan kun je de 4 aansluiten. Als je de 12 hebt, kun je er zelfs 5 op aansluiten. En als je dan 1 binnenunit zou willen aansluiten, dan heb je als ik even de 4 kW variant neem, dan zie je dat we de 2, de 2,5 en de 3,5 kW erop aan kunnen sluiten. Wij kunnen nooit, pak ook even de 6 kW. 2, 2,5, 3,5, 5. En die kunnen nooit boven de 6 uitkomen. Dat is het maximum wat ik kan leveren. Maar dit is één binnenunit. Dat gaat anders worden op het moment dat je namelijk naar meerdere binnenunits gaat. Als ik twee binnenunits zou nemen, pak ik even die derde kolom van de 1 op 3 die erboven staan. Dan zie je bij wijze van spreken dat 2 plus 2, de bovenste, nou prima, dat is 4 kW. Maar als ik onderin kijk, 3,5 plus 3,5, dat is 7. Ra, ra, ra. Hoe kun je nou 7 kW aanzetten op een 6 kW variant? Nou, Dat zijn twee verschillende ruimtes, dus er wordt koelmiddel naartoe gebracht. Op een bepaald moment zie je dat één ruimte op temperatuur begint te komen. Die vraagt dus minder koelmiddel. En dan kan die dat overhevelen naar de andere toe om daarvoor te gaan zorgen... dat dat keurig netjes ook op de temperatuur gebracht gaat worden. Nou, dat systeem dat kun je hier dus eigenlijk mooi uithalen. En dit is ook het maximum wat er te halen is. Dit is ook onze selectietabel, die je ons gewoon in de documentatie kunt vinden. En je ziet dat er enorm veel vrije keuzemogelijkheden zijn. Want bij 1 en 2 units heb je al een keuze 70 vrije keuzes. En als je echt tot en met de 5 gaat, heb je 176 varianten waar je eigenlijk aan kunt gaan kiezen. Dus ja, ik zou eigenlijk zeggen, als je wat wil, dan heb je hier ergens toch heus wel een mogelijkheid tussen te zitten wat zou moeten kunnen. Ja, ondanks dat we even de hapering hadden, ben ik toch op het laatste punt aangekomen. En dat is eigenlijk het, uh, het resume, zoals we dat noemen. Rick, ik geef jou graag nog even het, uh, het allerlaatste woord voor ja, het laatste gedeelte even. Dus aan jou. Ja, dank je wel, Dick, hè, voor dit verhaal. En, en ongelooflijk hè, hoeveel, hoeveel informatie er weer gedeeld kan worden over een onderwerp als airco's. Dick, dank je wel voor je verhaal. Ik ben wederom onder de indruk van A, je technische kennis, maar B, ook je gevoel voor timing, hè, want... Uh, <laughs> Precies binnen een uur, dat vind, ja. ik, uh, vind ja. ik heel knap. Met een hindernis, hè? <laughs> ja, ja. vrij een hindernis, maar goed. Dat, dat hoort er ook maar bij, zal ik maar ja, zeggen. Ja, zo is dat. Juist. Ik uh, wil nog even een paar dingen met, uh, met u delen. Uh, nog even het, het, het volgende. Ja, maar waarom zijn wij als Romea nou in die markt van airconditioning gestapt? Nou, eigenlijk hè, wij willen wij uh, graag het binnenklimaat kunnen beheersen. En we vinden het belangrijk dat u dat ook kan met onze spullen. Uh, zoals u wellicht weet is Remea weer van een, of onderdeel van een veel groter bedrijf, BDR, wat ook een Nederlandse organisatie heeft. Maar die Nederlandse organisatie uh, heeft eigenlijk heel veel bedrijven in Zuid-Europa, waar we uiteraard ontzettend lang ervaring hebben met uh, uh, koeling. En deze ervaring benutten we dus om nu in Nederland in te zetten, maar dan wel afgestemd onder de Nederlandse omstandigheden op het Nederlandse uh, klimaat. Nou, wat heeft u er dan aan als installateur? Nou, onze producten zijn gemakkelijk en snel te installeren. Dik heeft u daar deelgenoot van gemaakt hoe dat precies werkt. Wij kunnen de spullen aanbieden uh, voor een hele gunstige prijs. En daarmee voor een hele mooie prijs-prestatie voldoen wel uiteraard aan de modernste technieken. En aan de uh, nieuwe wetgeving die van toepassing is. En een voorbeeld daarvan is dat onze toestellen gevuld zijn met het koude middel R32. En een heel belangrijk aspect vind ik zelf altijd... Dat alle componenten, alle onderdelen, alle uh, accessoires beschikbaar zijn. Ja, ik zou bijna zeggen op elke hoek van de straat, maar in ieder geval bij de reguliere groothandels. Nou, wat heeft dat dan voor gevolgen voor de klanten? De nou, eindklant die gaat voor de beste luchtkwaliteit voor het ioniserende plasmafilter, waarbij uh, het filter als een soort magneetje uh, alle verontreinigingen uit de lucht haalt, en ook het fijnstoffilter. Fijnstof is best een groot probleem en ontstaat ook meer en meer binnen de woning zelf. En als we dat fijnstof uit de lucht kunnen filteren, is dat heel positief voor de gezondheid. Dick heeft ons geleerd wat 22 decibel is en hoe stil dat is, het ritselen van, van, van bladeren. Daar heeft hij als eindklant beslist geen, geen last van. Dus daarmee een ontzettend comfortabel, comfortabel binnenklimaat in die slaapkamer of in welke ruimte dan ook. Wat en stil is en koel. Cool, en met heel weinig vocht in de lucht, wat we ook vandaag gehoord hebben, wat bijdraagt aan het comfortniveau. Ontzettend bedankt voor uw deelname. U krijgt de presentatie toegestuurd. U krijgt ook een link naar deze webinar, zodat u hem nog een keer terug kan kijken. Of dat u nog kan delen met uw collega's als u dat wenst. Nogmaals, dank voor uw aanwezigheid. En als u nog vragen heeft, zoek vooral contact met uw accountmanager. Namens Dick en mij, dank en graag tot de volgende keer.